Hey, leuk dat je kijkt. Net uh, terug uit West, nu onderweg naar uh, Zandbommel. Zeg eens aan. Zijk weer, zeg maar. Ga ik thuis even José ophalen en dan gaan we naar Rotterdam. We gaan vanmiddag even naar Rotterdam. We moeten daar een pakketje halen en een pakketje brengen. En ik had op de kaart gezien dat we op een leuk plekje Rotterdam zitten, vlakbij Feyenoord en een puntje van de haven. Dus ik neem de camera even mee en dan gaan we even kijken of het, het filmwaardig is. De oude Meneba meelfabriek. Hier werd van tarwe meel gemaakt vroeger. Oude stoomfabriek was het. En een zo te zien een tweedehands reuzenrad, nog niet klaar. De speelstad Rotterdam. Het een schijnt een pretpark te zijn, maar het ziet er nog niet zo vrolijk uit eerlijk gezegd. Oh ja, even tussendoor. Bedankt voor de tips. Het is een rietje. Op dit moment heb ik de smaak. Die is ook erg aan te bevelen. Goed te drinken. En we terug naar Rotterdam. De SS Rotterdam, oud oud schip wat vroeger naar New York voelde volgens mij. Het is wel een gaaf zo rond van de boot, maar een beetje koud. Kijk, vijgenhootsstikken nee, stikken. Ja, ja daar kom je niet aan onderuit hier in Rotterdam. Ah, kijk, ze mogen de boot aanraken. Kijk, dat zal de S.S. Rotterdam fijn vinden. Ik klets niet. Klets? Nee, weg. <laughs> klets ik te veel hoor. De havenpoes. En de Salmhaven is bijna klaar, zie je en inderdaad is dat de andere torens dan weer heel gewoon lijken is dus eigenlijk nog maar één hoge toren dus zie je de holland Amerika lijn.